Ik ben nu bij PV1130, een hartstikke leuk park in de Gargano, vlak vlakbij Fieste. En hier zijn we even om uh, wat mooie nieuwe films te maken. Beter te laten zien hoe het park eruit ziet, want het, is echt, het verdient echt heel veel aandacht. Het is prachtig. Ik loop nu naar het zwembad toe. Je kan wel zien hoe prachtig groen het allemaal is. Het is ook super mooi weer vandaag. Dus ook in mei is het een ideale tijd om hier naartoe te komen. Heerlijk. Ik denk een graadje of 24. Lintje erbij. <coughs> en nog lekker rustig. Ik denk dat er nu um, van de 21 uh, huizen uh, zo 3, 4, 5 bezet zijn. Er is een geweldig restaurant bij. Gisteren heerlijk gegeten. Ik zal het foto's op Facebook zetten. Echt prachtig. Er is ook nog een sauna. Die is niet echt nodig. Uh, hoe noemen we dat, een, uh, uh, een jacuzzi? Daar is ik wel van nadenken. Nu nog dicht. Leuke speeltuin voor de kinderen. Dat is maar 3-4 kilometer van de prachtige witte stranden van Fiesta. Leuke bar erbij. Daar het restaurant, waar je heerlijk kunt eten. Kreeft is een van de specialiteiten. Echt geweldig. Ik ben fan.